The first and the morning. The the first and the morning. The morning, the best the ik zeg je prima. Maar waarom lekt de server zo? Of het ligt aan mij? Oh, nee, hij lekt gewoon. Kom, we gaan weg bij hem. Kom, fuck hem, fuck hem. Nee, wat? the fuck? Ik je alle moeite doen, ik kon er nu ook. Oh, lek ik? Goed. De server lekt. Oh, ja, kijk, kill het hem dan! En met mijn ex, vooral met mijn ex, Een met mijn ex. Het is goed een exje. Kom oh, man, hè? Zij is tablet, zij is tablet, sufestablet. Leek. Oh oh oh oh oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ja ja ja! oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Nee oh, oh, oh, nee oh, nee, oh, nee, nee, nee. oh, oh, my god! Nee, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Oh my god, oh my god. Ik heb ga, ik ga cotgrades ik ga, ik ga openen. Ik ook. Oh, ik heb heel weinig HP. Kan ik zes kiet, zes kiet. Ik heel wat. Nee, over vier, drie minuten vast. Oh my god, boer wat gebeurt er! Ik heb fucking veel keer! Wat ik heb 5! Oh my god, dat dropt hier allemaal. Oh my god! Sharpness 5, boy. Kijk, boom! Kun no die fight? Kun die fight? Kijk! Ik slag zie, krimp, krimp, krimp, krimp! Pak in chase, pak in chase, die is low! Krimp, krimp, krimp! Krimp, krimp, krimp, krimp, Oké, okay, tegelijkertijd wil ik er ook op openen. <laughs> <laughs> oh my god, lekker lekker. Nou, ik heb wel gezegd, krimpels, dat weet ik wel. Ik heb even geaccepteerd dat hij daar niet voorzien heeft om te keepen op deze mensen, want ja, pakt! Oké, okay, kom op. Ik moet even het chestplate hebben, please. Oh, iemand heeft de broek uitgehaald. Broek staat iemand zijn broek is kapot. Hij oh, is weggevallen, kijk. Hot. Ik kan het, ik kan het, ik kan het. Ah. What happened? Oh, Oké, okay, ik moet minder. Nog meer minder. Renders is 2. Oh my god. Ik ben midden in de spawn. Oké, okay, kom ik kom, ik kom er, kom. ik nou één lief moet je hebt serieus? Oh my god. Oh my god. Kom bij cap op Ja, ja je kan weer goed. Je kan weer goed hitten. Ja, ja go! Ja, ja, ja, let's go! Ja, ja, go! go, go, go, go, go, go. Ja, ja meneer Tommetje. Oh, kut. Ik heb iedereen, ik heb erin. Ik ga er een uitknippen. Ik ben aan het met meneer Thomasje. Ik heb er ik heb er één. Help me, help me, help me. Oh, Giants? Oké, kom maar, weet ik. Nee, Thomas, nee, Thomas, nee. Ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Waar zijn mensen, waar zijn mensen? Ah ja, ik kom binnen, ik kom binnen, ik kom binnen, hallo. Oh hier. Ja. Hey, pak Hoeveel interspots heb jij nou? Twee. Back, in my back, in my back. Ik wil weten in se, dat... Ik niet wie echt hier zijn maar ik... Ik wil wel als ik zoveel ben, doen En let's go! Dus, paas je? Ik kom maar aan! Dus F1 paas is school. Oh hij zit in de, hij zit in de gamefaction! Dus waarschijnlijk niet... Nee dan moet je lekker nog altijd doen als een de shit Pak we nieuwe hoe hebben. Als dus je M blazer behaald Al die, die mobs gewoon Weg en laat oh oh oh, gewoon. Oh my god. Oh my god. zie ik allemaal weer. Ik heb, ik heb 3 chestplains. Ik heb iemand tot. Ik ook. Jullie liggen allemaal bonnys, kom maar. Waar ben je? Ehh, nooit is Oh my god! Oh my is god! Hoe zit het er zo? Ik weet het niet! Ik wil allemaal weer afkillen. stapkiller! Hoe die komt er voor de eindfight? Ahhhh! Uh, ja! Ja! <laughs> nee, waar ben je? Ik heb zes kills! Oh my god, je bent zo'n Ja! <laughs> Ik Ik heb ik oh my god. Oh my god. Nee, Oh. Dat oh <toyang> <laughs> oh, was geschopt. So oh, lekker man. Dat was zo grappig! Mensen bedankt voor het kijken naar deze video, vond je het leuk? Laat zeggen van een like, achter 5 likes, super awesome zijn. En tot de volgende keer, doei!